In deze video laten we zien hoe je flexibel schakelen instelt. Je wilt graag een vast nummer doorschakelen naar je mobiele telefoon. Hoe stel je dit in? Ga naar mijn.voice.nl Log hierin met je gegevens. Altijd gelijk advocaten heeft al een telefoonnummer. Deze willen ze koppelen aan een mobiel nummer. We gaan eerst het mobiele telefoonnummer invoeren in het systeem. Dat doen we bij Vastmobiel. Je klikt hier op toevoegen. We voeren hier het 06-nummer in. Dan geven we een beschrijving. Hier kun je kiezen of het nummer van de beller of het gebelde nummer moeten weergeven op je mobiele telefoon. Klik vervolgens op opslaan. We moeten nu zorgen dat de nummers aan elkaar gekoppeld worden. Klik in de paarse balk op belplan. Altijd gelijk advocaten heeft nog geen belplannen, klik daarom op toevoegen. De beschikbare nummers worden getoond. Je klikt op het nummer en dan ga je naar stap 2. Bij stap 1 in het belplan klik je in het eerste menu op vast mobiel. En in het tweede menu selecteer je je eigen nummer. Vervolgens kun je het aantal seconden aanpassen dat het toestel moet overgaan. Klik dan op opslaan. En dan werkt het.